Getuigen van de Tweede Wereldoorlog vallen weg. Daarmee wordt het belang van bronnen groter... om de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Om dat te realiseren is er het Netwerk Oorlogsbronnen. Ons netwerk bestaat uit instellingen en mensen... die zich bezighouden met het digitaal toegankelijk maken... van Tweede Wereldoorlog-collecties. Door bronnen met elkaar te verbinden, maken we ze rijker, beter vindbaar... ...en bruikbaarder. Bijvoorbeeld voor onderzoekers, docenten, journalisten en tentoonstellingsmakers. In onze portal verbinden we online de fysiek verspreide collecties thematisch aan elkaar. De bronnen of bronbeschrijvingen die voldoen aan onze maatstaven nemen we op. Denk daarbij aan beeldkwaliteit, terminologie en rechten. Het gaat hier om primaire bronnen, zoals dagboeken, archiefstukken, foto's of voorwerpen. En om secundaire bronnen, bijvoorbeeld boeken en artikelen. We verrijken het materiaal met informatie over wie, wat, waar en wanneer. En het koppelen van al deze data creëert historische context. Hierin werken we samen met onze partners en gebruiken we innovatieve technieken... In de aankomende jaren werken we aan het verder uitbreiden van het netwerk, het verbreden van het collectieaanbod en het vergroten van de bruikbaarheid om volgende generaties te informeren. Samen met andere netwerken realiseren we onze ambitie en houden we de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend. Meer weten of meedoen? Bezoek www.oorlogsbronnen.nl